We zien dat de hele wereld, hoe langer hoe meer, naar het internet verschuift. En onze economie moet daarom meegaan in die beweging. In de kwaliteit van het leven in Europa hebben we onze kaarten gezet. Dat willen we op peil houden. Waarom? En dan moeten we digitaal gaan. Het gebruik van ICT is onze beste optie om de productiviteit te verhogen. Om te komen tot verbetering van productiviteit krijgen we meer hoop voor de welvaartsgroei in de toekomst. Wist u dat ICT-investeringen verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van de productiviteitsgroei in Europa? En dat is een feit. Dus we moeten investeren in ICT. We moeten het leven ook eenvoudiger maken. We moeten het leven eenvoudiger maken voor onszelf, voor het midden- en kleinbedrijf. We moeten het ondernemerschap bevorderen. Als we zorgen dat iedere Europeaan digitaal gaat, en dat is mijn intentie, dan zullen we allemaal profiteren. En dan moeten we ook allemaal online zijn.